Weet je dat de technologie van jouw website net zo belangrijk is als wat erop staat? Jouw website wordt beter gevonden wanneer deze aan een aantal criteria voldoet. De gehanteerde techniek bijvoorbeeld en verborgen code. Onze webbouwers werken daarvoor nauw samen met ons videoteam. Want als de techniek klopt, dan helpen video's je aan een veel hogere Google-notering. Door die techniek komen die video's op elk apparaat maximaal tot hun recht. En ben je gegarandeerd van de technologie die Google wil zien om jou vindbaar te maken. Ga je met ons in zee? Dan zorgen wij voor een inventarisatie, een plan, een prijs, een termijn en de hele uitvoering. Wil je dat het internet voor jou werkt in plaats van andersom? Neem vandaag nog contact op en ontdek alle voordelen.